bij Climax. Elke zondag vind je ons om 1 uur hier op YouTube en in Climax onderzoeken we wekelijks de laatste nieuwtjes rondom drugs en seks. En vandaag hebben we het over de abortuspil, want uh, de vraag die al jaren bij de overheid ligt is of deze verkrijgbaar zou moeten zijn bij de huisarts. En Jamal is op onderzoek uitgegaan uh, om te kijken wat yes. Nederland hiervan denkt. Maar voordat we het over de abortuspil gaan hebben gaan we het eerst nog eventjes hebben over de stelling van vorige week. Microdoseren om je beter te voelen vind ik onzin. 39% van jullie zei ja, dat vind ik onzin. Nou, dat ja. valt nog mee, toch? Ja, valt me ook nog mee. Ik had gedacht dat meer mensen het onzin zouden vinden eigenlijk. Ja. ja? Hoezo? Ja, omdat je er gewoon niet vaak over hoort en het wordt wel snel in zo'n gekkiehoekje weggezet. Maar <laughs> mensen staan er wel voor open dan, ja. blijkbaar. Ja. Heb jij het idee dat je nu in een hoekje bent gedrukt, Jamal? Nee, nee, maar ik, ik had er zelf ook nooit echt over nagedacht, hoor. We hebben ook nog even wat comments erbij gepakt van afgelopen week. Sander Spierenburg zegt namelijk, ik vind het verbloemen van de realiteit. En dan heeft hij het over... De micro-dossering neem mm -hmm. ik aan. Nou, zo heftig is het ook weer niet. Die... Nee, voelde jij dat je op een soort walze wolk... De zo volk... is niet ineens... Uh, nee, maar ik, snap, wel, ik snap wel waar die vandaan komt. Van Als je je niet goed voelt... ja, Soms heb je gewoon een kutdag. Misschien moet je dat ook gewoon, gewoon zo. Nou ja, en de stelling is ook micro om je beter te voelen. Dus dan gebruik je het misschien ook met een andere intentie... dan als je het gewoon inderdaad uh, als experiment ziet. Ja. Toch? ja. Tessa van de A zegt... Ik denk dat dit op een voorzichtige manier inzichten kan geven... die je kan toepassen als je nuchter bent. Oh. Mm. Hmm. Dus de drugs gebruiken om eigenlijk je nuchtere leven wat meer insightful te maken. Ja. Denk ik ook dat het een goede is, want ik heb soms bij je gewoon een normale, echt een trip, dat het gewoon zoveel is, ja. dat je denkt, ik kan hier wel dingen mee, maar ik weet niet precies wat. Ja. Dus het is wel... Nou ja, en ik denk ook dat dat misschien een beetje, micro is zo, dat is zo'n kleine verandering eigenlijk in je, yeah. in, je, in, je, in je doen en laten. Dat Als je truffels neemt, dan denk je in één keer, oh my god, ik snap, ik snap de wereld of zo. Mm -hmm. Die inzichten kan je wel meenemen als je nuchter bent, maar micro dat ligt zo bijna op lijn met je, met je dagelijkse... Yeah bezigheid. Ja, dus ja. ik denk dat het een goede omschrijving is. Ja. Terug naar de abortuspil. Ja, want over de abortuspil, even een, een klein overzichtje, want ik was zelf ook een beetje de draad kwijt. Je hebt dus de morning afterpil. Die kan je tot 72 uur na uh, de onbeschermde seks gebruiken. <laughs> en daarnaast heb je de overtijdsbehandeling. Uh, die kan je tot 16 dagen uh, overtijd nemen. Dit is een beetje grijs gebied, want die kun je bij sommige dokters wel voorgeschreven krijgen, maar bij anderen weer niet. En dan um, heb je de abortuspil, waar het dus vandaag over gaat. En dat is echt een pil die ervoor zorgt dat jij een miskraam krijgt, dus waarmee je je zwangerschap echt afbreekt. Oh. En die is tot negen weken zwangerschap, uh, kan je die nemen. Ja, oké. Okay. En, en die abortuspil, die krijg je dus niet bij de huisarts. Nee, nee, dat is dus echt strafbaar. Wettelijk strafbaar. Die mag een huisarts gewoon, die zijn niet bevoegd om dat voor te schrijven. Ja, op dit moment uh, kan je het alleen halen bij ziekenhuizen of speciale abortusklinieken. GroenLinks die wil dit anders zien. Die wil eigenlijk dat de ook verkrijgbaar wordt bij de huisarts. En dat, dat juridisch gezien allemaal lekker geregeld wordt. Wat, wat je zegt, het is nu nog een beetje vaag, inderdaad. Maar een abortuspil is dus best wel een heftige maatregel. Het is niet even een aspirinje die je naar binnen gooit. Nee, het klinkt heel onschuldig, abortuspil. Maar het is, het is echt gewoon het afbreken het van, best wel van je wel zwangerschap. Ik ga erbij wel bij kijken, inderdaad hoor. Ja. Ja. Heb je er wel eens eentje geslikt, Jamal? Nee, maar ja, als je dan verhalen hoort van vrouwen die weeën krijgen thuis, bloedingen en dat soort wat? dingen, is het toch best wel heftig. Weeën thuis? Weeën, ja. Krijg je weeën van die pil? Dat is een miskraam. Ja, je gaat dat kind baren, maar te vroeg. Oh god, ja. ja. daar heb ik helemaal zo over nagedacht. Ja. Dat dan thuis in je bed ervaart of iets, ja dat uh, oh. lijkt me wel heftig. Oké, okay. dus eigenlijk is het wel fijn om een beetje goede begeleiding te hebben ook. Zeker. Ja. Ja. En ook echt goede voorlichting, want ik denk als je niet weet waar je aan begint, dat je wel echt uh, kan schrikken van deze ja. behandeling. Ja. Daarom ben ik ook de straat opgegaan om te kijken uh, wat mensen hierover denken. Jij ja, bent altijd benieuwd wat mensen denken, hè? Ja, altijd. altijd. Ja, wat vindt mensen? Nederland? Wat vindt Nederland? <laughs> ja. Jamal, <laughs> mens van het volk. Wat weet je van de abortuspil? Heel weinig eigenlijk. Ik, ik weet dat die bestaat. Mijn gevoel zegt dat het in een vroeg stadium van een zwangerschap uh, ingenomen kan worden, zodat het dan de zwangerschap stopt. Ik weet dat het inderdaad een pil is die je dan kan slikken, dat dat... Uh, nou ja uiteindelijk abortus oplevert. En uh, waar denk je dat deze verkrijgbaar is? Ik denk niet dat je hem gewoon standaard in de kruidvat kan kopen. Ergens in een medische omgeving. Bij de apotheek denk ik of zo. Ik denk niet op heel veel plekken. Ik denk dat het best wel een moeilijke weg is om daar aan te komen eigenlijk. Momenteel is die dus alleen maar verkrijgbaar via een abortuscentrum of ziekenhuizen met een speciale vergunning. Wat vind je van deze strenge wetgeving? Oh, dat vind ik wel heftig. Het is je eigen lichaam. Dus ik ben heel erg voor dat je daar je eigen keuze over mag maken en dat je heel erg zelf als men verantwoordelijk bent voor je, je daden en gevolgen daarvan. Ik zou zelf eigenlijk ook niet weten wat ik in zo'n situatie zou doen. Ik vind dat best wel een hoge drempel. Ik kan me best wel voorstellen dat het een sowieso mentaal, maar ook fysiek best wel heftig is om, om een abortus te plegen. En als je dan ook nog zo'n hoge drempel over moet gaan, dan ja, het lijkt het me best wel zwaar. En denk je dat uh, abortuspeel verkrijgbaar zou moeten zijn via de huisarts? Ja, zeker. Ik vind dat best wel... Dat dat best wel zou moeten kunnen, eigenlijk. Ja, ik denk het wel, want dan weten ze wel dat jij dat hebt gedaan, zeg maar. Ja, ja, vind ik wel, ja. Nou, het is denk ik best wel een doorslaggevende keuze, dus ik denk eigenlijk wel dat het goed is dat het niet heel makkelijk te verkrijgbaar is. Maar misschien wordt het soort van: wordt de drempel wel heel erg laag om te zeggen, oh, dat kan makkelijk en dat gaat dan iedereen doen. Weet ik ook niet of dat het slimste idee is. Nou, sommige mensen vonden toch dat uh, hij beschikbaar moest zijn bij de huisarts. Ja. Maar dan wel met goede voorlichting. Ja, vind ik ook heel belangrijk en sowieso denk ik over die voorlichting. Als je kijkt hoeveel mensen in deze video al niet helemaal wisten waar je überhaupt ja. een abortuspil kan krijgen. Ja. Waar je een morning afterpil kan krijgen. Niet bij de drogist. Ja, morning afterpil ja. dus wel, maar een abortuspil niet. En daarom is de stelling van deze week, voor een abortus zou ik liever naar een speciale kliniek gaan. En Chiva, hoe denk jij hierover? Nou ja, ik ben dus wel één keer mee geweest met een, met een vriendin naar zo'n kliniek en ik was er best wel van geschrokken. Want je denkt van, oh, dit wordt allemaal wel goed verzorgd ja. en je krijgt echt een rustig gesprek. Ja. Maar ik mocht niet mee naar, met niks, terwijl zij was er best wel slecht aan toe. Het was echt een soort lopende bandwerk en ja. 20, 30 minuten later stond ze buiten helemaal soort van getraumatiseerd, omdat ze dus naast allemaal andere meisjes lag, alleen gescheiden met uh, gordijntjes, maar niet in een andere ruimte. En zei dus, ik hoorde om me heen allemaal meisjes huilen en er was zoveel pijn en zij was zelf ook nog helemaal ja. emotioneel over deze beslissing. Dus het is Lek ook wel echt van... een hele heftige ervaring. Heel heftig en daarna heeft ze ook, was ze ook echt heel lang ziek ervan en zo dus ja ik weet niet misschien is het toch fijner om dat dan bij je huisarts te doen die je al kent ja. waar je alleen bent. Ja ik kan me dat ook goed voorstellen. Ik ben wel matties met mijn huisarts. Ja. Zeker. Ja, en er zijn nog meer redenen waarom sommige mensen liever naar de huisarts gaan. Het is natuurlijk uh, persoonlijker, mensen kennen de huisarts al. Daarnaast zijn er bij klinieken uh, lange wachtrijen. Ja. Plus het wachten uh, op een abortus is voor een vrouw emotioneel ook hartstikke belastend natuurlijk. Ja. Dus er zitten toch wel voordelen aan. Maar ja, tegelijkertijd zijn er ook weer mensen die zeggen, ja, als het bij de dokter, uh, bij, door de huisarts kan worden voorgeschreven, dan gaan mensen er misschien heel laks over denken van, oh, ik, ben, ja. ik, ik doe, ik heb wel seks zonder condoom, want ah, dan neem ik morgen lekker maar, wel maar een denk abortus. Je ik kan mens... dat argument zo niet. Ja, het is niet ja. mijn mening, maar... Nee, weet ja. ik wel, maar meer van dat ar eeuwige argument van dat je, dat je de drempel lager maakt. Ik ja. trek dat zo niet. We hebben het over fucking abortus. Het is ja. niet alsof je opstaat en denkt, nou... Laat ik eens even veilig ja. seks hebben, zodat ik lekker een kind kan aborteren. Ja, en ik denk als je er licht over denkt, dan is dat alleen maar een teken dat je dus niet goed bent voorgelicht. En als je, dat je dus niet goed begrijpt dat dit echt een, een miskraam opwekt en dat het ja. een hele heftige ingreep is. Ja. Dus ik denk dat we, ja, dat we inderdaad het inderdaad veel toegankelijker zouden kunnen maken als we ook meer ruimte maken voor die voorlichting. Ja, ja ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja. In andere gevallen is het misschien juist wel weer fijn uh, om naar een kliniek te gaan. Omdat als jij bij een huisarts zit en je komt uit een kleine gemeenschap, dan wil je natuurlijk niet dat iedereen weet dat jij een abortus hebt gedaan. Ja, sommige mensen vinden het ook gewoon niet fijn bij een huisarts natuurlijk. Ja, en bij een kliniek hebben ze natuurlijk wel, neem ik aan, meer echt toegespitste behandeling op. Uh, alleen het doen van een abortus ja. in plaats van dat je bij de huisarts zit en dat hij net een uur hiervoor iemand heeft gehad met jicht of zo. Ja, ja. Ja, stel je het ja. ons voor. Ja, uh, ja, het kan vervelend zijn. Je ja. denk jij ja, ja, aan ja, jicht? Ja, ja. Ja. Ik dacht, eerst wat is een paaltje. ziekte die, waar niemand boos om gaat worden? <laughs> maar goed, ja, wat is de conclusie? Wat, wat, wat denken we hierover? Ja, ik denk dat die wel beschikbaar moet zijn via de huisarts. Uh, maar moet er moet wel inderdaad goede voorlichting uh, voor worden gegeven over wat vrouwen thuis kunnen verwachten als ze uh, zo'n pil innemen. Ja. ja, het is lekker als gewoon de beide opties er zijn, dus ja. dat je gewoon voor twee verschillende soorten mensen iets kan aanbieden. Ja. Waarom niet? Ja. ja, eens, ik denk laten we een, uh, een pop-up store openen in Staphorst, toch? <laughs> ja. Leuk idee. Gaan ja. we gaan de Volgende ja. aflevering. <laughs> Ja, want elke week sluiten we af met het favoriete spuiten en slikken nummer van één uh, van ons, of de gast, of wie dan ook. Emma, oh ja, wat is jouw favoriete keer. nummer? Um, nou, ik dacht ik ga voor een drugsnummer. De allereerste keer dat ik XCD deed en toen stond uh, dit <lacht> nummer op. Je hoort hem als het goed is nu. Het is Mapai Don't Wait. Ah, ja, ja, ja, ja. Het, het begint een beetje rustig, maar op een gegeven moment, ik weet niet. Het was zo'n goeie Ja, het was helemaal in de wolken. Oh, en vergeet niet te liken en te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En uh, laat een commentje achter en uh, vind je gewoon leuk om met jullie te kletsen.